Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Dit is uh, hier mijn reading voor de maand augustus. De energie van deze maand en wat deze uh, maand ons allemaal in het algemeen gaat brengen. Ik heb daarvoor uh, drie kaartjes voor jullie getrokken. Dus uh, een kaartje uit het uh, orakel van Diana Cooper, het drakenorakel van Diana Cooper ik heb een kaartje getrokken uit uh, een van mijn lievelingsorakels die ik al eens heb voorgesteld in een vorige video aan jullie dat, dat is een echt prachtige uh, tekeningen heel erg veel uh, middeleeuws en uh, fantasierijk dus volledig mijn ding en ik heb een kaartje getrokken uit de, uh, het eenhoorn orakel want de eenhoorns uh, die zijn natuurlijk ook heel erg geliefd bij mij nu uh, het viel mij ook meteen weer op dat ze ongeveer wel dezelfde boodschappen brengen voor uh, de maand augustus. Dat uh, merk ik heel erg veel bij uh, kaartjes die ik trek uit verschillende orakelsets, dat uh, heel vaak uh, ongeveer dezelfde soort boodschap naar voren komt. Dus dat vind ik echt wel heel erg fijn hoe zoiets werkt. Dat de uh, kaarten echt wel heel mooi samen lijken te werken met elkaar. Dus ik heb de uitleg, hier uh, uit het drakenorakel van Diana Cooper, kwam dus de, de diep blauwe draak, de diep blue dragon, naar voren. Met de boodschap, Keeps you safe by clearing your pathway. Dus uh, houd je veilig bij het zuiveren van, je, van jouw pad. Dus uh, daar gaat deze boodschap in het algemeen ook over. Uh, deze blauwe draak is heel erg gelinkt met de artsengel Michael. En hij staat helemaal voor bescherming, zuivering en alle negatieve energieën opruimen. En plaatsmaken voor het nieuwe. Dus een nieuwe start. En weten ook dat je tegelijkertijd heel erg beschermd wordt door de prachtige donkere blauwe draken. En door, de, ...en door de prachtige aartsengel Michael. Dat is een heel erg mooie boodschap voor uh, de algemene energie... ...van de maand augustus 2019. Nu, uh, uit deze prachtige dek trok ik dus deze kaart. Ook uh, een heel erg mooie tekening. Je ziet dan in de verte donder. Nu de laatste dagen hier in België... ...is het ook wel heel vaak aan het donderen en aan het bliksten met heel veel regen. Ik ben iemand die wel houdt van dit weer, maar ik denk dat ik daar wel eerder een uitzondering op ben. De meeste mensen hebben graag veel zon. Ik heb graag uh, een fris windje, regen. Dat is echt, uh, ik hou van dat weer. Nu, uh, bij uh, de, de boodschap van deze kaart stond geschreven dat het uh, dus ook heel veel zuivering brengt. De energie van deze kaart zegt er komt heel veel zuivering aan voor ons. Uh, het oude maakt helemaal plaats voor het Nieuwe. En uh, ja, ik denk ook wel dat, het dan heel erg, dat er een grote kans is dat het in de maand augustus ook uh, heel erg veel gaat donderen en gaat regenen. Om uh, oude energieën op te ruimen en plaats te maken voor het Nieuwe. Dus uh, dit heeft ook alles met zuivering te maken, deze kaart. Dus het wordt echt wel blijkbaar een, een maand dat heel erg veel zuivering gaat brengen voor ons. Nu uh, de volgende kaart van de, van de eenhoorn die ik heb getrokken. Zoals jullie zien, echt een prachtige afbeelding van een eenhoorn. En uh, hier staat dus uh, bewustzijn als uh, de algemene boodschap. Uh, bij de info van deze kaart stond geschreven dat, uh, dat we ons eraan mogen herinneren, dat we heel erg geliefd zijn, heel erg veilig, dat we goed beschermd worden en dat we ook mogen letten op de tekens van hulp van onze gidsen, onze hogere zelf, uh, de lichtkrachten die we krijgen. Ze zijn heel erg aanwezig rondom ons, ook al kunnen we ze niet altijd zien, ze zijn er wel. En uh, ze brengen vaak kleine tekens naar ons toe als om, te, om te laten zien aan ons dat ze echt wel aanwezig zijn bij ons, om ons te steunen en te begeleiden op ons pad. Dus uh, dit is ook mijn lievelingskleur toevallig. Dit is uh, lichtgroen dat je hier zo ziet rond deze prachtige eenhoorn. Ik hou heel erg veel van de kleur groen. Ik, uh, dat is mijn lievelingskleur. En uh, ja, ik vind het echt een prachtige eenhoornkaart. Ook een heel erg mooie eenhoorn die erop staat. En het is ongeveer weer dezelfde boodschap die hier weer naar voren komt. Uh, dat we, um, dat we goed, beschermd goed beschermd zijn. Dat we heel erg geliefd zijn en zo door onze uh, gidsen rondom ons heen. En dat we altijd om hulp mogen vragen. En dat zij dat dan altijd wel voor ons zullen zijn natuurlijk. Dus uh, ja... Drie verschillende kaarten die ook toch wel dezelfde boodschap naar voren brengen voor deze maand. Het belooft denk ik wel een pittige energie weer te worden. Er gaat heel veel zuiveringen plaatsvinden. Maar we gaan ook heel erg goed beschermd worden. Onze gidsen gaan altijd wel kort bij ons zijn. We gaan ons altijd helpen als we dit nodig hebben. Als we, eracht, als we er naar vragen. Als we ons ervoor openstellen. En uh, ja, ik hoop dat jullie er iets aan hebben deze reading voor de energie van de maand augustus ik wens jullie allemaal nog heel erg veel liefst toe ja, tot de volgende keer